Ik ben Femke Hogama van Financiën voor ZZP'ers.nl. En ik train ondernemers in Financiën, zodat ze zelf grip op cijfers krijgen. Omdat ik in alles zie en ervaar en weet dat alleen als je zelf grip op cijfers hebt... dat je alleen dan echt een succesvol bedrijf kunt neerzetten. Ja, het gaat heel goed met mijn bedrijf. En um, uh, ja, ik, ik, ik heb een heel mooi programma waar klanten hele mooie resultaten mee behalen... Ik heb het heel erg naar mijn zin met wat ik doe en ik heb een constant uh, inkomen waar ik heel blij mee ben. Dus het gaat heel goed en nu ben ik, ja, wil ik echt de volgende stap zetten, want ik wil meer zelf de leider worden van mijn bedrijf. In plaats van dat ik um, voortdurend heel hard aan het werk ben in mijn bedrijf. En dat betekent dat ik um, meer een team wil opbouwen en systemen en processen wil neerzetten, zodat ik ook... Ja, zodat mijn bedrijf ook doorloopt als ik zelf op vakantie ben of een dag bij de kinderen ben. En uh, nou, Laura die is in mijn ogen op dit moment de enige die dat in Nederland zelf echt goed voor elkaar heeft en heeft bereikt. En daarom wil ik het van Laura en haar team leren. Het is heel fijn om deze dagen aan de slag te zijn met mijn bedrijf en mijn marketingboodschap. En uh, eigenlijk alle dingen die ik al jaren doe... Uh, maar iedere keer dat je er weer mee aan de slag gaat, ga je ook daar weer een stapje dieper in. En krijg ik toch weer nieuwe inzichten, kan ik toch weer dingen gaan fine-tunen. Um, ik merk ook dat ik zelf weer bezig ben met mijn, met mijn overtuigingen, mijn positieve en mijn helpende overtuigingen. Maar ook met mijn belemmeringen en dat ik daar weer een volgende stap in zet. Dus dat levert me zeker veel op. Dank je wel Laura voor je bevlogenheid en je, ja, je echte wens om mij echt verder te helpen. mm